Het is ontzettend content gedreven. Waarom zou je niet een goede video maken die schaalbaarder is dan een accountmanager? Hoe ziet de marketingstrategie eruit van educatieve uitgeverij Noordhof? Ik ga in gesprek met de CMO. Welkom bij ZVD TV. In de serie The Future of YouTube die ik maak samen met Full Service YouTube Agency Team 5PM... praat ik met marketeers over hun merk, over hun marktcomstrategie en uiteraard ook over YouTube. In dit gesprek is mijn gast Erwin Eikma, CMO bij Noordhof. Erwin, van harte welkom. Ja, we moeten het een klein beetje duiden, want ik zeg CMO bij Noordhof, maar we zitten eigenlijk op een soort kantelpunt. Want ja, je bent het ja, net niet meer, hè? Ik ben het nu net niet meer. Nee, nee ik maar... ben net, uh, net vertrokken bij Noordhof. Oké, okay, maar we kunnen nog wel, we kunnen de case nog wel even mooi uitlichten. Hè? Absoluut. Oké, okay, Je mag gewoon, zeg maar, als ex-CMO mag je er nog over praten. Ja. Waarom ja. ben je weggegaan? Uh, het was tijd voor vernieuwing. Ik, uh, ik heb het vier en half jaar uh, gedaan uh, in, de, in de transformatie van Noordhof binnen het onderwijs. Ja. Uh, het team neergezet, de structuur neergezet. Uh, de datamodellen. En er was nu tijd uh, voor mij om, uh, om verder te gaan. Oké, okay, het was klaar. De klus was, het was klaar. Het was, uh, het was klaar. Ja, okay. ja voor uh, mij was hij klaar. De, de, we maken deze serie om met name inzage te krijgen... in van hoe gaan merken nou om met marketing in de volle breedte. En uiteraard zoomen we ook in op YouTube. Want dat is natuurlijk wat Team 5 vm zich mee bezighoudt. Maar als we nou eens kijken naar die, um, uh, die, um, de, de marketingstrategie van Noordhof als educatieve uitgeverij, hè, want dat is het. Grote jongen ook. Ja. Ik zeg altijd van wie is er niet opgegroeid met de Bosatlas? Hè? Zijn als een van de, een van de producten. Uh, als je die marketingstrategie van Noord of Zuid samenvat... hoe zou je hem dan omschrijven? Uh, het is ontzettend content gedreven. Um, en dat is natuurlijk vanuit enerzijds van de watervalmethodiek... van het produ produceren van boeken... Ja. naar het ontwikkelen van platformen en een blended vorm van, van leren. En binnen is je marketingstrategie essentieel van... hoe ga je nou de, de docenten, de scholen bereiken... En, uh, en, en via de scholen ook uh, de leerlingen. Ja, want dat is eigenlijk de dubbel heiter. Het is B2B2C. Ja, ja, dat is het in ja, feite. Maar maar de, waar uiteindelijk de scholen vaak de betalende, de, de leraren vaak een, uh, een beslisser zijn van de methode. Maar leerlingen moeten ermee mee werken. Ja. En in het HBO is het, uh, en MBO, hbo is het precies andersom. Daar zijn vaak ook de leerlingen degene die op uh, voordracht van de docent uh, de spullen moeten aanschaffen. Ik kan ook wel eens kritisch zijn op het onderwijs uh, als het gaat om uh, joh, de klas ziet er nog ongeveer hetzelfde uit als toen ik erin zat en uh, waarom moeten mensen nog met een rugzakje met boeken erin. Uh, hoe ver zijn we inmiddels? Oef, uh, Ik denk dat het aan het veranderen is uh, en corona heeft dat ook uh, wel versneld. Uh, het pijnlijk duidelijk ook in het basisonderwijs hoe versnipperd al die apps en uh, wat er nodig is om op afstand uh, les te geven. Ja. En, en waar uh, nou, het gebruik van technologie in het onderwijs nog echt uh, uh, ver, ver achter ligt bij andere uh, industrieën. Aan de andere kant hebben we ook gezien door corona dat we in een week tijd het hele onderwijs in Nederland digitaal konden krijgen, toch? Ja, nou ja, en de vraag is dan, wat is, wat is digitaal krijgen? Ja. Uh, want uh, is, is digitaal krijgen de kinderen achter een scherm zetten? Mm -hmm. uh, maar nog steeds met de boeken ernaast... En, en, en handmatig leer, ja, nakijken. Ja, ja. En, en geen recommendations van joh, deze oefeningen, dit, dit beheers je al. Mm -hmm. je, je kan vast door, mm -hmm. hè, de adaptieve leerlijnen. Uh, en, en, en, en, en hoe ga je dan daar de technologie gebruiken? Ja, veel, veel slimmer, van wat, wat kun je, hoe kun je telemet het beste uh, aanbieden voor leerlingen? Waardoor de leraar weer tijd krijgt om veel meer als een soort van coach. Hè, want ja. Ja, in zo'n klas gebeurt veel meer dan ja. de stof... Uh, uh, uh, tuurlijk, de focus ligt heel veel op het toetsen, uh -huh. maar er gebeurt zoveel meer in een puberbrein uh, ja. of in een ontwikkeling van een kind. Wat weinig met studiemateriaal te maken Wat heeft. Niks met studiemateriaal, nee, helemaal niks mee te maken heeft, uh, yeah. maar voor een docent, die heeft er wel mee te maken. Uh, ja, en is super relevant. Uh, van ja. los Van de rol van de ouders, de, de rol van, de, van de verschillende culturen. Ja. Um, alles wat, wat daar binnenkomt in zo'n school. Hoe is um, um, marketing als activiteit georganiseerd binnen Noordhof? Want jullie zijn een internationaal bedrijf, uh, jij was CMO. Uh, hoe, hoe kun je een plaatje schetsen hoe dat georganiseerd ja. Is? Ja. Het is? Het is nu zo georganiseerd dat Infinitas Learning, dat is de holding, uh, die heeft uh, in Portugal, Nederland, België en Zweden een soort van merkmaatschappijen. Ja. Um, en marketing is, de technologie is centraal georganiseerd. Dus inkoop en de platformen, ontwikkeling van de websites en platformen. Ja. En lokaal alle campagnes, alle content, alles wat daarmee te maken heeft en alles wat je daarmee doet. En jouw rol was overkoepelend dan? Mijn rol was uh, met name Noordhof, ja. en voor een stuk overkoepelend. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, als we eens kijken naar uh, kanalen, um, hoe zetten jullie kanalen in? Kun je, kun je dat eens concreet maken? Ja. ja. Nee, we hebben, uh, je hebt uh, één. Uh, uh, je bestaande klanten. Probeer ze zo veel mogelijk gewoon direct te telemeten met e-mail. E we hebben uiteraard accountmanagement, uh, die, uh, die, uh, die weten wat er in scholen gebeurt, die daar uh, ook contact mee hebben. Uh, en daarnaast hebben we uiteraard ook uh, heel veel video. Ja, toch wel? Ja, ja. Naar, als marketingtool? Kijk, ik kan me voorstellen dat je als lesmateriaal ook steeds als, als meer. Uh, ja. maar, maar als we inzoomen op echt puur marketing, hoe zet je dan video in? Nou ja, je ontwikkelt een nieuwe methode. En in de go-to-market uh, heb je steeds meer vaak een unpacking video. Hey, wat is die methode? Mm. Dus in plaats van dat je een flyer maakt of wat dan ook, waarom zou je niet uh, een goede video maken die schaalbaarder is dan een accountmanager? Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, eigenlijk in plat Nederlands uitlegvideo's. Uitlegvideo's. Ja, ja. En, en dat, dat is een van de redenen geweest waardoor ik binnen, market, binnen de marketing van Noordhof heb gekozen om ook een videospecialist uh, aan, te, aan, aan te nemen ja, ja. en te ontwikkelen ja. die niks anders doet dan... Uh, ja, on-brand, zorg dat je video, je intro, outro, alles dat wat ermee te maken heeft, ja. uh, de fulltime bezig is. Is er wel een voordeel dat je de doelgroep wat dat betreft al kent en ze bij wijze van spreken via één e-mail... Uh, uh, uh, allemaal op de hoogte kan stellen van kijkers, hier is het videootje, allemaal kijken? Uh, ja, dat zou de ideale wereld zijn. Ah. Uh, de realiteit is dat ook leraren uh, steeds mobieler zijn en wisselen van scholen. Uh, en, en dus, dus je database, je CRM. Eh, waar, waar nooit aandacht voor was eh, in het onderwijs. Eh, de, de, het was heel traditioneel. Ja, ja. Dus dat, daar ligt nog een hele, hele, uh, hele wereld te winnen. Want is het zo dat wie beslist uiteindelijk over de leermiddelen is? Dat, dat, ik, dat is niet de individuele docenten, toch? Vaak uh, zijn het <coughs> verschilt per, eh, per basisonderwijs. Als je vraagt hoe zijn we georganiseerd, dan hebben ja. we, dan hebben we het basisonderwijs, voorstelonderwijs, uh, MBO, HBO um, en, en de zorgtak. Of WO niet? Nee, dat oh, niks. Nee. Um, en dat verschilt per, uh, per uh, type onderwijs. In het baasonderwijs is het vaak hè, de, de, de leerkrachtengroep. Hè, want die geven alle vakken in op alle niveaus. Ja, ja, ja. Um, maar bij VO heb je secties met een ja, sectiehoofd. En die secties die gaan met elkaar besluiten ja. uh, welke methode gebruiken we en hoe we willen we lesgeven. Waar zetten jullie, even terug naar die video's, waar zetten, want dat is dus een iets complexer spel als, uh, als dat lijkt. Uh, waar zetten jullie die dan neer? Want ik heb natuurlijk even snel gescand uh, naar het YouTube kanaal van Noordhof. En ja. nou ben ik inmiddels aardig getraind door de Boys and Girls van Team 5PM. En mijn eerste blik was, daar valt nog wel wat te verbeteren. Ja. Daar zit niet echt een lijn in en een strategie in. Merk je, het heeft geen thumbnails, het en veel korte videootjes. Uh, leg eens uit wat daar die strategie is. Ja. Uh, nou, er komt als het goed er steeds meer een lijn in. Ja. Uh, uh, maar het heeft wel tijd nodig omdat je niet alles zelf kan, uh, kan aanpassen. Um, maar de lijn is wel degelijk dat we binnen Noordhof een eigen kanaal hebben. Waar we alle content ook, uh, ook delen en, uh, en plaatsen. Dat is het YouTube-kanaal. Ja, dat want Het is het inmiddels het, wel, moet ik wel zeggen, het is, wat is het? 3,800 of zoiets volgens mij abonnees. Dus het is niet, het is niet, het is niet niks. Maar laatste, ik zag meteen verbeterpunten. Ja. ja, nee, ja. maar die zijn er zeker. En, ja. uh, ik denk ook wel dat, dus in feite wil je daar gewoon op één plek je, je content uh, neerzetten. Ja. Waardoor je ook vrij makkelijk, als je e mail stuurt, kan linken naar de content die dat ja, is. Ja. Waardoor het niet versnipperd uh, overal op allerlei plekken uh, uh, komt te staan. En het feit dat het YouTube is, is voor jullie geen probleem qua, weet ik veel, privacy, data? Uh, nou, uh, het is wel een aandachtspunt, uh, maar dat is in, in, in, in generieke zin, uh, alles wat Google doet... Uh, is, uh, is momenteel uh, onder een vergrootglas. Ja. En we werken ook wel met, uh, uh, uh, in het onderwijs met uh, leerlingen die minderjarig zijn. Ja. Dus dat is absoluut wel een uh, heel belangrijk aandachtspunt. Hetzelfde geldt ook voor Analytics. Uh, daar is Google uh, bij ons uh, echt een no-go. Ah ja? Zijn ja. jullie Microsoft-huis dan? Nee, we hebben een eigen oplossing. Uh, Oké. Okay. Ja. Want, ja, want daar Google heeft ook... kan niet garanderen waar de data blijft. Nee, nee. Daarop doorakkerend, wat, wat, wat, uh, wat is de rol van data bij uh, Noordhof? Uh, nou, een hele belangrijke. Uh, we gebruiken steeds meer data om, om en de platformen te verbeteren, ja. maar ook onze campagnes te evalueren. Hoe maar, doe je dat? Uh, nou door letterlijk de, de, de funnels te bekijken. Van wat, wat, uh, waar, uh, waar kijken mensen naar? Wat doen ze? Uh, hoe lang? Wanneer? Uh, hoe, waar wordt teruggekeken? Welke kanalen zijn daarin het uh, efficiëntst? Hoeveel mensen uh, zijn daarmee bezig? Binnen Nordhoff hebben we binnen marketing, het data stuk of de marketing? Doe we allebei? Uh, data denk ik inmiddels 12 FTE. Ja. Uh, maar dat is ook binnen de infinitas groep inmiddels. Hè, want ja. het data technologie deel is samengevoegd met analisten. Uh, en marketeers bij Nordhoff zijn uh, denk ik momenteel een 45. Oké, okay. behoorlijk team. Je kan marketing natuurlijk inzetten voor verschillende doeleinden. Wat is jullie belangrijkste doelstelling met marketing? Is het is branding? Is het keihard conversie? Is it, waar zit het met name? Um, het is de combinatie van uh, user experience, branding uh, en uiteindelijk de NPS. Uh, dus, okay. dus marketing bij Noorderwijk is vooral uh, hoe zorg je dat uh, voor een deel de communicatie, dat, yeah. dat onze klanten weten. Uh, welke uh, veranderingen er aankomen... welke nieuwe features in de platformen... maar ook welke nieuwe methode... welke ja. veranderingen methode... Uh, en ook zorgen dat ze op een goede manier... worden geïnformeerd... Uh, maar ook op een manier dat ze... Uh, in staat zijn... met de spullen te werken op de beste manier... om uiteindelijk hmm. de leerresultaten... Van, uh, van de leerlingen te optimaliseren. Want je wil gewoon... Uh, en Noord of is er... Om, uh, uh, om de leerresultaten... Ja, uiteindelijk weer ja, precies... Ja. Uh, jullie hebben samenwerkt met StudyTube ook, hè? Ja, las ik. Ja. Dat is ook wel een teken dat. Zeg maar, ja, het heet niet van niks, uh, StudyTube. Ja. Uh, dat, dat dat een belangrijk aspect is? Ja, ja. Daar uh, zijn we mee begonnen in, uh, in de zorgtak van Noordhof. Waar ja. we sowieso heel veel uh, videocontent ook al, uh, al produceerden en maakten. Ja. We hebben ook een eigen studio waarbij we webinars en, uh, en, uh, en, uh, okay. en content uh, maken. En maar nog steeds hebben we heel veel. Samenwerking met andere partijen en een uh, YouTube is één waarbij we heel prettig samenwerken. Het is gewoon samenwerking, niet steeds over. Je hebt ze niet overgenomen of zo. Nee, nee. Okay. nee, nee. nee. Um, als je kijkt naar de, um, uh, dat is misschien niet echt pure marketingvraag, hoor, maar meer een content en productvraag. Maar als je nu kijkt naar de uiteindelijke doelgroep, lees, scholieren, studenten, whatever, die zijn natuurlijk waanzinnig aan het veranderen. Dat is, laat ik het in twee woorden samenvatten, dat is mobiel en social. Uh, hoe spelen jullie daarop in? Um, nou, vanuit Noordhof zijn we, is onze primaire doelgroep nog wel steeds de schoolleiding ja. uh, en de docent. En iets minder de, de leerling. Uh -huh. um, maar wat we natuurlijk wel hebben gezien, en zeker binnen YouTube, is er is zoveel content al beschikbaar. Um, en dat, dat zie je ook aan mijn eigen kinderen, hè, een, een wiskunde... Ja, je, kan, je, je kan de leraar vragen dat je iets nog niet begrijpt terwijl je aan het oefenen bent. Of tegenwoordig uh, hebben ze de, de telefoon uh, voor zich liggen, waarbij ze huiswerk aan het maken zijn met de halve klas en ja. waarbij ze dingen oplossen. Of ze, of ze gaan letterlijk naar, naar YouTube, ja. stellen de vraag in YouTube. Ja. En er is altijd wel een docent die het op een fantastische manier ja. uh, uh, kan uitleggen. Wat zouden jullie daarmee kunnen doen? Nou, we hebben, we hebben wel een, uh, een pilot gedaan. We hebben gekeken van kunnen wij niet. Uh, Content samenvoegen voor een docent en een platform creëren waarin ze eigenlijk gewoon direct ook, en dat hebben we ook wel, het heet Noord of Actueel, dat als er iets actueels gebeurt in de wereld, dat je eigenlijk je les kan starten met een, een videofragment waarbij je kan ja. zeggen, nou, dit is wat de, de, de, de, de uit de vulkaanuitbarsting van de Edna. Ja. Jongens, dit is wat er gebeurt in de vulkaan, dit is wat er, wat er ja. al beschikbaar is. Dan hoef je als docent eigenlijk uh, heel weinig voorbereiding voor je les te hebben. Eigenlijk je, je, een bak met assets die, die, die, die, uh, ja, ja, die je kan gebruiken. Want ja. ook, de, ook de grote welbekende Bosatlas, die is inmiddels ook multimediaal. Die hè? is uh, digitaal, ja. Ja. ja. Dus daar ja. zit ook van alle hand interactie. Ja. Dat scheelt uh, wat kilo's in de rugzak. Ja, ja, ja, ja, ja ik heb nog steeds rugklachten. <laughs> uh, als we kijken naar de toekomst. Hè, dan, uh, ik ben sinds uh, een week of twee echt fully addicted geworden uh, met GTP. Uh, AI is coming up verbazingwekkend wat daar allemaal kan. Het schrijft werkstukken, gedichten, uh, uh, weet ik veel wat allemaal. Als we kijken naar die... Uh, uh, en dan hebben we dat, dat is dan ChatGTP. Hè? Nou, we hebben inmiddels ook open AI met zijn Dali 2. Die plaatjes, foto's, noem het maar op. Hij genereert alles on the fly. Uh, hoe zie jij de rol van dat soort technologieën als het gaat om het onderwijs? En de ontwikkeling van het onderwijs? Oef, um, nou, Ik denk dat het in de toekomst zeker een rol gaat spelen. Um, ik denk op de korte termijn zie je wel dat de didactiek. Mm. Uh, de, van de, hoe, le, hè, hoe leren leerlingen nou? En hoe leer je leren? Yeah. Um, dan speelt content er wel een rol in. Hè, want het is met oefeningen. Maar het zal veel meer zitten op uh, het, het creëren van content. Um, en het oefenen van, van, van en, en het spelen met die content. Yeah. Um, maar of nou hele lesmethodes kunnen worden... ...geschreven en ontwikkeld en worden aangepast op basis van AI. Um, ik denk dat dat nog wel even gaat duren voor we, voor dat, voordat we daar zijn. Ja. En dan is ook de vraag, he, veel breder, wat is dan de rol van een docent? Ja. Um, he, want ja, je zou he, we zijn er best wel dichtbij dat je een dashboard kan creëren waarin een docent kan zien wie online de oefeningen gemaakt heeft. Mm -hmm. en, en die kan zelf zien, joh, deze vijf leerlingen hadden moeite met uh, oefening 9a of ja, b. Want dan zijn ze lang blijven hangen. Dan zijn ze of, blijven hangen uh, of ja. kwamen ze niet uit, of hebben ze iets moeten doen waardoor ja. ze stiekem hebben gekeken naar de oplossingen. En dan zou je heel gericht kunnen zeggen, jongens, jullie vijf, kom even, ik leg nog even, ja. waar loop je terug aan? Ja. Uh, dat, dat, zal, dat zal stap 1 zijn, waarin je kan zien, van, op basis van de data en wat er is gebeurd, mm -hmm. Uh, dat je uh, eigenlijk aangepast onderwijs kan doen. Ja, Heel ja. specifieker gericht op. Ja. Dus in plaats van massa voor de klas, naar, oké, okay, maar wat, wat, wat, hebben, wat, leren. Wat, ja, wat hebben leerlingen in deze klas ja. specifiek nodig als ja. het gaat waar we nu zitten met de stof? Ja. Het is super uitdagend eigenlijk, hè? Dit, dit is dat hele onderwijs en wat er allemaal gebeurt. Waarom ga je dan nou weg? Ja. ja, dat is altijd... Het is de tweede keer dat ik hem vraag. Dan kun je iets allemaal antwoord ja, geven als de nee, eerste ik, keer. ik denk dat... Als je, als je kijkt naar, naar de, de, de, het vraagje wat er lag, hè, van jongens, de, de, hoe ga je marketing neerzetten binnen, binnen Noord of Binnen een bedrijf als uh, Noordhof, die heel traditioneel was. Mm -hmm. um, en na 4,5 jaar, dan ben ik van mening dat je in de rol die ik had, uh, uh, het ook goed is om, uh, om plaats te maken voor iemand die weer met een frisse blik uh, naar hetzelfde gaat kijken. Ja. Wat zijn de, uh, even, sorry dat ik je onderbreek, wat zijn de belangrijkste resultaten als het gaat om marketing-communicatiestrategie die jij hebt neergezet, vind jij? Uh, ik denk één, het hele data gedreven uh, werken. Ja. Ik denk de structuur van de marketingorganisatie. Ook heel bewust met welke specialisten en hoe werk je met elkaar samen. Ja. Um, en een derde is ook van hoe ga je in je go-to-market nou digitaal uh, veel beter uh, telemet naar je klanten toe. Mm. Um, en een van de grote dingen die je ook in, in verandering bijvoorbeeld in het basisonderwijs uh, van hoe ga je nou zorgen dat je methodes op een goede manier bij de school komt. Uh, ja. Daar hebben we het hele, hele proces letterlijk, hè, de, hele, de hele distributie, compleet uh, anders gedaan. En wat zijn de spannendste disciplines die je nu in je team hebt zitten, die echt nu een cruciale rol spelen die er bij spreken tien jaar geleden nog niet eens was? Um, nou ja, dat is, ik denk de, de, de video-specialist, die was er toen zeker niet. Um, de, de, heel, het klinkt heel raar, maar de, de, de, de data-analysten in de hoeveelheid en in de vorm, ja. uh, die waren er toen niet. Um, en heel specifiek ook uh, uh, de marketingmanagers per discipline, die waren er toen niet. Ja. Um, en het, het is echt de dynamiek in het basisonderwijs is echt anders dan in het uh, voortonderwijs ja. in het ja. mbo en hbo. Ja. Uh, en dat vraagt ook wel focus op maar wie is dan je doelgroep, uh, wat willen ze, waar zitten ze in hun journey en, en hoe kunnen we ze dan ook daadwerkelijk uh, op een goede manier helpen. Uh, slotvraag natuurlijk hè. die kan niet missen wil uh, je ja. bent een vrij man uh, wat ga je doen dat weet ik nog niet nee nee je hebt ik heb ben... helemaal geen idee nee nee maar ik... je moet toch geld verdienen en alles ja of heb je zoveel verdiend bij Noordhof dat je nee niet... nee nee, hè? nee maar het, het, het, het, ik heb wat interim klussen ik, ik ben nog uh, uh, als coach actief waarbij ik een aantal uh, bedrijven en, uh, en mensen helpen met uh, met coaching zowel in een mt-structuur als individueel ja. okay. uh, waarbij je toch uh, wat geld verdient en uh, ondertussen ben ik me aan het oriënteren op ja, maar wat, zou, je wat... weer, zou je weer in de rol van CMO ergens bij een merk aan de slag willen? Ja, het kan CMO zijn, het kan CCO zijn. Uh, okay. ik, houd, ik, ik, ik vind het altijd het lekkerste om heel open en, en onbevangen uh, te zien wat er op je pad komt. Uh -huh. Omdat je altijd uh, kan zeggen, nou, dit lijkt me wel interessant en dit niet. Op het moment dat je al van tevoren zegt, yeah. ik wil alleen in deze industrie en alleen in deze rol. Dan beperk je jezelf ook uh, in iets wat je misschien heel gaaf kan zijn. Uh, wat je misschien heel goed kan invullen. Waarbij je nooit aan zou denken. Omdat je je mind uh, te ver gefocust is op iets. Maar de meest logische zijn uh, weer in de technology hoek. In een, in een CMO-rol. Ja. Uh, maar als, als iets anders op mijn pad komt. Dan denk ik, nou, daar heb ik zin in. Ik vind het belangrijkste om te werken voor met, met, met leuke, uh, inspirerende uh, mensen. Mm. Uh, bouwen aan een gaaf team. En het liefst iets wat, uh, wat iets toevoegt aan, uh, aan, aan, uh, aan de maatschappij. Ik denk dat dat wel, dat, dat is wel leuk te merken. Dat is, ik, ik denk dat dat bijna een randvoorwaarde wordt voor bijna elk bedrijf. Hè, naar de toekomst. Dus als je daar geen verhaal meer hebt. En ja. je denkt van joh, we zijn er alleen maar om heel veel geld te verdienen. Dan, uh, ja. dan wordt het een lastig ja. verhaal. Ja. Ah. Ja. Uh, ik ga je in de gaten houden, uh, Erwin. En dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Dankjewel, Ronnie. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een uh, interessant gesprek over marketing. En alles wat erbij komt kijken. Dankz-, gemaakt dankzij mijn enorme vrienden van Full Service YouTube Agency Team 5PM. En wil je nou meer over hun weten of je wil meer over Erwin weten, kijk in de beschrijving. En uh, als je nog meer video's wil en je zit op YouTube, abonneren kan hieronder. En zit je te luisteren naar de podcast, abonneer je via je favoriete podcastkanaal van nu. Dankjewel. Hoi.